Goedemorgen lieve mensen. Goed dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe vlog van mij. De zondagmorgen praat, of De of vlog. Na het uh, hardlopen in het bos. Het uh, ging vandaag niet zo heel erg lekker. Maar uh, kijk, dat komt door uh, Dida. Het was uh, lekker op tijd begonnen. Om uh, acht uur ben ik opgestaan. Alleen nou, het was uh, gisteren eigenlijk uh, iets te laat geworden. Ik ging niet te laat in bed. Nou, dat betaalt zich dan meteen uit in uh, het lopen. Maar goed, oh, uiteindelijk ben ik toch gegaan. Daar gaat het om. Dat is belangrijk. Dat je dan toch uh, zeg van, uh, ik ga... Dan merk je gewoon dat je net wat slaap tekort komt. Of, ja, gewoon te laat in bed. Misschien één biertje te veel, omdat ik net uh, drie biertjes op heb over de hele oude. Dus op zich valt er nog best wel mee. Maar ja. Uh, uh, pak blijkbaar wel aan Normaal is het weer, temperatuur uh, Ik weet niet hoe, uh, hoeveel graden dat nou is Ik dus zal even kijken in de auto Als ik hem aan heb Zo, hoppakee Ga ik even hier in de houten plaatsen Dat vind ik altijd een lastig uh. Zo nou, maar nogmaals, ik zal even wel kijken. Hij geeft op mijn dashboard aan nu, nu al, dus de 10 voor 10, 25 graden. Dus ja, enigszins snap ik wel dat het dan iets minder goed gaat. Maar goed, we zijn er, we hebben het weer gehaald. Ik ga daar even eitjes pakken, even eitjes halen bij de eitjesboer. Ook dat heb ik al een keer vertaald waar die zit, dat die erg lekkere eitjes heeft. Dus dan gaan we even mooi twee doosjes halen. Want, dames en heren, het is vandaag vaderdag. En wat doet vader dan? Die gaat gewoon hard lopen. Ja, ook dat vind ik dat dat een beetje bij hoort. De jeugd die ligt vaak toch nog lang op bed. Die, euh, die liggen lekker te ronken. ja, dan zegt de vaders van ik ok wil gewoon mijn lopen aanhouden. Ja, dan sta ik vroeg op. Dan ga ik gewoon hardlopen en dan kom ik dadelijk thuis. Dan heb ik eitjes gehaald. En dan euh, kunnen ze dadelijk een lekker eitje voor me maken als ik onder de douche ben geweest. Ofzo. Is goed. Nou ja, dat, dat dus. Ik zal hem even. Oh, Zo, nou ja, eitjes halen. Lekker. Altijd lekker. Kijk. Twee doosjes. Zo, we zijn natuurlijk met zes man thuis. Of natuurlijk, we zijn met zes man thuis. Dus dan wordt er nog eens een keer een eitje kapot getikt. Als oh, mijn jongste dochter nu tegenwoordig ook zelf eitjes kan maken, dan maakt ze zo'n zo'n Een eitje klutsen, een beetje kruiden erin, een pan, pannenkoekje maken, boterham, lekker. Maar ja, omdat ze dat nu kent, krent, euh, willen ze wel eens een keer tussendoor gewoon een eitje maken. En dan gaat het natuurlijk euh, hard. Om de eitjes bij te houden qua hoeveelheid, maar goed, daarentegen uh, vind ik dat niet erg. Vind ik vind het wel leuk dat ze, dat, uh, dat ze het kan, dat ze het doet. Ik was 13, natuurlijk, dat dit jaar 14, dus dat vind ik al wel uh, grappig. Maar goed, oh ja, vaderdag. Ja, wat de rest van de dag gaat worden, de je nog, uh, nog niet. Dat, uh, dat zien we straks al. Ik ga mijn zondagmorgen al opzetten. Dus daar uh, gaan we kijken. Wat we doen. En vanmiddag, natuurlijk, uh, Max Verstappen kijken. Ik deed gisteren erg goed uh, bij de kwalificatie. Ja, ook ik ben een beetje Max -fan. niet zo'n heel erg super Max van dat ik alles heb van hem of iets dergelijks. Maar ik volg het wel. Nou, dan krijg je natuurlijk dat issue van volgend seizoen. Met die nieuwe uh, uh, aanbieder. Die Grand Prix heeft overgenomen. tenminste, gaat uh, heeft uh, betaald. Ik weet niet of dat ik er, dat ik dan zoveel fan ben dat ik daar dan nog een keer extra voor ga betalen. Je betaalt al voor van alles en nog wat aan. Abonnementen en nog het een en Dat er ook weer bij. Tja. Tja. Dat weet ik niet. hangt een beetje af van, van de prijs. Maar als ik dan hoor dat ik dadelijk bij spreek 16 euro per maand moet gaan betalen. Tenminste, dat, dat ging een gerucht op. Dat dat ongeveer die. De prijs zou zijn, dan gaan we dan echt niet worden. Nog niet misschien. Dat heb ik dan weer niet voor. Zo'n fan ben ik dan ook weer niet. Dus uh, ben ik een, uh, hoe noemen ze dat dan, in, uh, een populariteitsfan. Of hoe dat je het dan ook mag noemen. Eentje die dan, niet, die dan niet echt als fan beschouwd kan worden. Maar gewoon als het, uh, als het leuk is en als het goed gaat dan, uh, dan juicht hij voor alles. En als het dan niet goed gaat, dan is het uh, ook zo weg. Nou, zo is het niet helemaal. Ik volg het wel. Ik heb hetzelfde met, uh, met voetballen. Ik ben uh, eigenlijk al, uh, ja, al, al vrijwel mijn hele leven in PSV-fan. Uh, uh, ik, ik ben eigenlijk pas sinds dat, mijn, sinds dat ik een zoon heb en hij op een gegeven moment de leeftijd had om naar een stadion uh, te kunnen, uh, ben ik voor het eerst naar het stadion gegaan. Maar wil dat dan zeggen dat je dan geen fan bent van een club of van de club? Je bent niet alleen maar fan of supporter van een club, omdat je alles van die club in, in, in beheer moet hebben of in bezit moet hebben. Of dat je iedere wedstrijd moet gaan bezoeken. Of dat je constant iedere zondag, zaterdag of elke wedstrijd dan maar uh, gaat kijken. Hè? Dan ben je super fan, dan ben je echt, echt supporter. Maar ik ben ook supporter. Het zit, het, daar zit het. het zit met, met je gevoel. Wat voel je bij die club? Of bij de activiteit of wat dan ook. Daar gaat het om. En het gaat niet om, uh, om uh, alleen maar, uh, uh, je bent alleen maar fan als je alles van uh, die persoon of die club of wat dan ook, uh, spaart of een huis hebt of whatever, nee, nee. Je bent fan op de manier zoals jij het voelt. En uh, uh, wel vind ik dat het dan moet zijn in voor- en tegenspoed. Dus ja, met PSV gaat het de afgelopen jaren niet zo heel erg best, maar dat wil niet zeggen. Dat ik ze niet steun. Dat wil niet zeggen, dat ik ze niet steun. En zo is dat met Max ook. Als Max een paar keer slechte races heeft gereden, daar baal ik gruwelijk van. Dat vind ik erg jammer. Maar is het al zo dat ik dan de volgende race niet meer ga kijken? Nee, dan niet. En dan bij heb ik de... Ik wil niet zeggen pech, wat ik dan ook uh, heb, ik heb zondagmorgen bij, uh, bij Juliane Madden doet verzorging. Nu is het natuurlijk het voetballen is, uh, is niet geweest, dus dan heb ik ook de zondagen om te gaan kijken uh, naar Formule 1. Natuurlijk, als straks de competitie weer uh, begint uh, of we beginnen met de voorbereidingen en uh, we moeten dan met voetbal iets doen. Ja, weet je, daar kan ik niet kijken. Daar kan ik niet kijken, dus dan moet ik daarna gaan kijken of ik moet uh, uh, ja, iets doen. Maar ja, goed, dat is, waar ik dan, dat is dan weer mijn keuze. Ik neem niet weg dat ik natuurlijk altijd geïnteresseerd ben om, uh, om de uitslag, natuurlijk. Nou, ik ben weer thuis. Ik zeg, uh, dit was mijn uh, korte zonnepraatje weer. Uh, zoals gewoonlijk uh, ga ik die, die straks uh, weer op, uh, op, YouTube, op het YouTube-kanaal zetten. Dus uh, nogmaals, fijne zondag, fijne vaderdag voor de vaders die even willen uh, kijken. En dan zeg ik, uh, blauw duimpje omhoog. Even uh, abonneren op dit kanaal. En dan uh, volgende zondag weer. Oh, overigens, vorige week zondag op twee schalen gestaan. 99,7. Yes! Dus onder de 100 kilo. Eerste target is gehaald. Tweede target, of tweede doel die ik nou uh, gesteld heb, is dat ik nu ergens rond de 95 kilo wil gaan wegen. 95 kilo. Dat is mijn volgende streven. Dus onder de honderd gered. Ik ben benieuwd wat het dadelijk doet op de weegschaal. Afgelopen week ging het niet helemaal lekker. Met eten en met wat snoepwerk. Ik uh, we een klein beetje laten gaan. Maar goed, uh, we zullen het zien. Uh, als ik uh, niks ben afgevallen of juist ben aangekomen. Eigen schuld, meer koelpa. Kan niks doen. Dan moet ik volgende week maar even harder aan werken. Ik zeg nogmaals, Fijne vaderdag. Fijne zondag.